Je wil sporten of bewegen, op de club of in je eigen omgeving, alleen of samen. En je hebt er een sporthulpmiddel bij nodig, bijvoorbeeld een blade, een handbike of een sportrolstoel. Als je daar financiering voor zoekt, ga je naar unieksporten.nl slash hulpmiddelen en dien je een aanvraag in. Het werkt super simpel. Je logt in en maakt een account aan. Daarna kies je het sporthulpmiddel dat je nodig hebt en de leverancier die het mag leveren. Als je al een offerte van een leverancier hebt, kun je die uploaden. Geef aan of je financiering krijgt vanuit bepaalde regelingen. Stuur vervolgens de aanvraag in. Als we je aanvraag in behandeling nemen, wat al snel zo is, kijken we of je recht hebt op vergoeding vanuit meerdere instanties, zoals je gemeente of je zorgverzekeraar. En heb je dat niet, of krijg je een deel vergoed, dan financiert Uniek Sporten 85% van dat bedrag dat je nog nodig hebt. Je eigen bijdrage van 15% kun je zelf betalen of ophalen met kroutvinden. Betaal je het zelf? Dan is je financiering gelijk rond en kan je meteen je sporthulpmiddel aanschaffen. Ga je kroutvinden om je eigen bijdrage bijeen te krijgen? Dan zetten we je persoonlijke crowdfundpagina live op niksporten.nl en heb je 35 dagen de tijd om je eigen bijdrage op te halen. En dat gaat je zeker lukken. Mijn eerste bleed kon ik aanschaffen dankzij een actie op de radio. Ik was er waanzinnig blij mee, maar het is natuurlijk niet zoals het hoort. Gelukkig is er nu Uniek Sporten Hulpmiddelen. Maak er gebruik van voor de financiering van jouw sporthulpmiddel. En zorg dat je net zoals ik in beweging blijft. Ga naar unieksportennl slash hulpmiddelen en dien je aanvraag in. Wel doen hè!